Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. God geeft ons dromen voor de toekomst, maar soms kan het lijken dat deze dromen onmogelijk te verwezenlijken zijn. Dat gebeurt wanneer de angst binnensluipt. Als je vastberaden bent om je droom niet op te geven, dan moet je risico's durven nemen. Je moet moedig zijn. En je mag weten dat moed hebben niet betekent dat er geen angst is. Tegen de stroom durven ingaan, ook al ben je bang. Dus wanneer je geconfronteerd wordt met situaties die bedreigend of intimiderend voor je zijn, bid dan voor Gods genade om je vrijmoedigheid en moed te geven, zodat je door kan zetten, ondanks het angstgevoel. De geest van angst zal altijd proberen je te weerhouden om door te gaan. De vijand heeft eeuwenlang angst gebruikt om te proberen mensen te laten stoppen en hij gaat zijn strategie nu niet veranderen. Maar je kunt angst verslaan, want je bent meer dan overwinnaar door Christus die ons heeft lief gehad. Ik wil je bemoedigen om vastberaden te zijn, om angst te confronteren wanneer het je pad kruist. Wees standvastig, vertrouw God en weet dat Hij altijd met je is. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heere God, zelfs wanneer ik me misschien angstig voel, geloof ik uw woord. Het zegt dat ik meer dan een overwinnaar ben. Ik kan elke droom die u mij hebt gegeven waarmaken omdat u mij lief heeft en mij de overwinning geeft. In Jezus naam. Amen. Fijn hè.